Ik heb super veel zin in de sportweek en vandaag gaan we hem aftrappen. Let's go! Het verbroedert, het verbindt, het, uh, het verenigt. Elke doelgroep, iedereen kan meedoen. Ja, dat is prachtig om te zien. Ja, leuk! In 1,5 smiles. Hoi, heb is het goed! Tot nooit meegemaakt dat er zoveel 55-plussers tegelijk aan het bewegen waren. Helemaal top. De Nationale Sportweek is eigenlijk uh, iets wat we eigenlijk elke week zouden moeten doen. Ik word er ook echt een gelukkig mens van. We zitten rem op hè! Ja.